Het is inmiddels twee kerstdag. We hebben gisteren niet heel veel gefilmd, maar vandaag gaan we weer meer filmen. Gisteren zijn wij samen op buitenrit geweest. Samen met mijn vader. En wij zijn onderweg naar de manege. We gaan uh, de paarden dressuren vandaag. Mijn blondie had opstaan en ik ga ze rijden. Nou, vooral is het er helemaal klaar voor, denk ik. Savetje. Roon, ga je mee? Gaan we wat doen? En ook Blondie ziet er zeer uitgeslapen uit. Hm. ging het? Goed. Goed, zegt ze. Ja? het is heel stijf. Dus dat uh, ging niet heel makkelijk. Maar het ging goed. Zullen we mij in de molen uit laten stappen? We gaan vanavond nog eventjes paardjes in de molen zetten. Nu gaan we lekker kerstvieren. En dan zien we jullie morgen. weer. Uh, dinsdag vandaag. En we gaan met de trailer naar, weet ik niet meer, in ieder geval springles van Bianca. We hebben er veel zin in. Ik ga even controleren of Tess alles in de zadelkamer gedaan heeft. Want ik heb er weinig zin in om daar te komen. En dat ze dan geen les kan krijgen omdat ze iets vergeten is. Ze check het even zadel. Ik voel geen singel. Om, nou, onder het dekje een singel. Die mag wel schoongemaakt worden. Dekje. Nog een dekje. Hier hebben we een hoofdstel. Laarzen. Cap. Ja, krijgen okay. Eigenlijk nog iets, een uh, poetstas. Eigenlijk nog iets van snoepjes, heb je snoepjes? Heb je helemaal geen snoepjes meer? Misschien een peentje? Peentjes gaan we nog even pakken. De binnendeur. Het is koud, het is heel koud. Oh, blondie, doe je? En uh, ik ben samen met blondie hier. Inmiddels in Zubrabant, in Oost-eind ofzo. zo. Dit eigenlijk niet. We waren bijna de beugels vergeten, maar gelukkig kwam mama erachter dat we die ook nog mee moesten nemen. Dus ik ga haar nu verder opzadelen. Zij is wel ouder, meer ervaring, die loopt M, die van jou loopt nog geen BB. Ah, telt wel een beetje als een BB, denk ik, daar bij Chardon, of niet? 50-60 heeft ze gesprongen. Ja, dat is een, dat is een, een BB. Iets BB-min, maar Want het is een b hè? Ja, dat is 80 is B. Nee, 70. Het dat, dat je niet met uh, niet je, je sporen aan het drukken bent. Okay. Druk op je beugels houden, niet je uh, benen optrekken. Druk op je beugels houden. Want net dan zit je een klein beetje zo met je hakken wat omhoog... ...en dan druk je hem eigenlijk net te veel aan met je, met je spoortje. En daar krijg je natuurlijk een beetje van dat hij dat wat uh, doods aan het been wordt, hè. Als je naar beneden kijkt... Zo, niet zo. Ja. Als je dat zo doet, ga je met je lichaam draaien en dan voelt je pony opnieuw, ga scheef zitten. Goed, weer lekker doorstappen. Teurig een tikje korter, de je handen mooi voor je kunt houden. Als jij een redact, kijk dat rechtsom ook gebeurt, maar dan doe jij zo naar beneden kijken. Nee, vaak heb je dan in de gaten nee, dat je dat doet. Dat komt er een beetje, dan ga je ontspannen. Dan denk je, ja, dat zit eigenlijk wel lekker. Hoeveel mensen les geven op, dat van zo'n les doen. Alleen, dan maakt het, ik zei, een om. Ja. Alleen, als je op je pony zit, dat doet, dan gaat het gewoon in je hele lichaam. Handen niet te breed zetten. Hè? En dan, als hij nageeft, als je voelt dat hij dus iets ontspant achter de kaak. Handen ietsjes ontspannen. Dus zeg maar, 5 gram of 10 gram ontspannen. In je hand. Opletten met het aandraven, en dan kijk je ook naar beneden. En de eerste pas dat jij gaat lichtdraaien, val je dan een beetje naar voren. En dan kom dan ben je naar beneden kijken. Dus nog eens een keer terug de te stap. Terug stappen, stappen. Ja, lang maken. En dan als je aandraaft, eerste pas dat je licht draait, kijk je echt naar voren. En dan check dan of je het goede bent. Maak jezelf lang, kijk niet te veel naar beneden, en weer inslaat. Goed. En rij je op stappen. Dit belonen. Rust, rust. <lacht> Stuk beter. Ik vind hem een kikker. Ja, en zo springt hij bijna zo pak de vier beentjes tegelijk. Omdat hij eigenlijk de, de ruimte niet meer heeft om, zeg maar, fijn het voorbeen van de grond af te brengen. Dus dan krijg je zo'n zo laatste, was zo'n hup, zo'n kikkersprof. Ja? Dus dan komt hij iets dicht. Als jij ineens voelt dat hij zo heel ver weg springt, dan kwam hij groot. Dan dus gaan we nog eens kijken. Tellen was goed, dat doen we gewoon weer. Ja? Maar nou gaan we ook eens. Uh, Proberen te voelen hoe jouw afstanden zijn. Je, oh. je nee. je oh, nou, hoor je? Luisteren. Je stemste. Hey. Je stemste. Nee, dat niet. Argo, hier zit. Ontspannen zit. En handen mee op de sprong, hè? Stappen. Daar je genoeg mee bent op de sprong. Ja? Uh, ook zo tussendoor. Je moet proberen iets meer op je paard te zetten. Iets meer middel ontspannen. Want je hebt een beetje de neiging. Dat, dat was net helemaal niet met de dressuur rijden, maar nou gaan we springen. En dan zie ik jou toch een beetje strak worden in je lichaam. Dat voelt hij natuurlijk ook, zij. Ja? En uh, dan krijg je natuurlijk spanning omdat je gaat springen. Ja? Proberen ontspannen te zitten. Zo normaal, die kent Doe zo. Kijk je naar de volgende. Mooi iets opsluiten. En doorgaan. Pik een beetje raam, dan mag je niet goed door het doorgaan. Nu nog maar een in de spring springen. En ja, dan niet daar, niet daar, niet Goed. De momenten dat je niet naar de hindernis toe rijdt, kijk, het heeft totaal geen zin om, als je daar naar die blauwe wil, om hier hum, al drukker op te gaan zetten. Hij, hij heeft, omdat hij een jonge pony is, nog een klein beetje druk van jouw onderbeen nodig om ook zeker naar voren te blijven. Want hij ziet nog ooit iets en dan wil ik een keer weigeren. Maar probeer dat uit je onderbeen te halen. En dan mag je voor mij echt wel iets achterover zitten. Van oeh, misschien weigert hij, dan leek ik er in ieder geval niet af. Ja? Maar probeer je onderbenen aan te houden. Als jij gespannen gaat zitten, en dan ga je waarschijnlijk met je knieën knijpen, dan ga je onderbenen eraf. Dan ga je eerder wijken. Ja. Dat is logisch hè, maar je geeft dan geen been. En als jij met je knieën knijpt, druk jij het zadel tegen de schouders aan, dan ben je eigenlijk een soort van een rem. Ja? Dus probeer dat, die spanning om te zetten in eigenlijk in vechtlus. Dus dat je zegt, ja, ik vind het spannend. Misschien weigert hij dan kan ik eraf vallen. Dat je dan zegt, ja, maar ik wil niet dat hij weigert. Ik wil hem niet afvallen. Ik ga zitten en ik druk juist mijn onderbeen. Ja. Ja? Nog iets? Nee, dat denk ik niet. Goed. goed zo. Graag gedaan. Ik heb net springles gehad en dat ging echt heel erg goed. Ja? We hebben weer wat dingetjes waar we aan kunnen werken. Dus dat is ook altijd weer goed. Ja, ik heb er eigenlijk op te zeggen, behalve dat het heel erg goed ging. Ja. Het <lacht> is dus vroeg, het is heel vroeg, want mama had een afspraak en dan moet ik mee om dingen te doen. En uh, ik ga nu corona logeren. Vrouwtje is weer braaf geweest. Nog eens nu even lekker uh, even haar ding doen voor vijf minuutjes. En dan uh, zijn we weer klaar. Rommetje. Ja. Ik heb nog even met Jolie gespeeld. En nu is het vier tijd om naar huis te gaan. We zijn alweer bijna thuis. Wij hebben het voorjaar in het huis gehaald. Dus daarachter zie je plantjes. Het is vandaag 1 januari. Dus allemaal geluk nieuwjaar. Yay. En de beste wensen zijn het wel eens ja, de beste wensen. Veel gezondheid en geluk dit jaar. Vooral gezondheid. De, wij zijn vandaag wel op stal geweest, maar Tess heeft niet gefilmd. Ja, en ik ook niet. Jawel, ik heb één stukje. Galoperende verona. Oh, nou kijk, ik dacht, moeders zit in de kantine. Moeders die zijn aan het praten. Dus moeders die gaat ik wel eens filmen. Nee, dat, daar heeft ze het niet over gehad. En dat hebben we helemaal niet afgesproken. Maar maakt niet uit. Bedankt voor het kijken naar deze week vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Als je toch bezig bent, klik op het belletje. Vind je een belletje leuk in Zuid-Duitsland? Ja. ja. Ja. En dan Zien zie ik jullie, jullie... morgen. Doei doei. doei.